De band Devastrate was als laatst en uh, ze gaf me toch wel de indruk dat ze heel erg um, eigen waren. Ze dus, uh, gewoon sowieso goede nummers, zaten goed in elkaar, het uh, samenspel was ook goed, ze waren erg strak. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel tof om te zien, ja. Het is wel een lastige naam, het wordt niet door iedereen echt goed uitgesproken, maar het is echt een fede Ja, Het is meer, uh, heeft meer een politieke uh, achtergrond, het uit de raam springen. Ik weet het ook niet precies, ik had het al geweten, maar het is nog eventjes slecht. Maar het gaat over uit een raam springen. Dat is wel. een half jaar, maar ik zit er pas sinds maart bij de vorige zomerprest en straat ja, en daarvoor ben ik in de plaats gekomen. Ja, we repeteren allemaal in heerlen, maar we komen zo uit allemaal andere plekjes. Ik vond het goed gaan. Ja, ik had wel een foutje gemaakt met de tekst, maar. Ja, gobergs over me wants to fuck me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 En dit jaar studeer ik af en dan ga ik naar Enschede, waar de 7-song uitkomt. Het band bestaat uit vijf leden. Er hebben we Mickey op, onze, op op de bas, Onze bassist is wat. Op de drums hebben we Jong Rijntjes. Onze leadgitarist is Dennis Zag. En onze, of ja, dat is de ritmegitarist. En dan heb je de leadgitarist met alle solos: dat is uh, Sim Anema. En ik als frontfocalist is Frank ja. We hebben altijd op onze Facebook terecht, dat is gewoon de Fanny Straight. En we hebben een Instagram, en je kunt ons ook uh, persoonlijk een bericht sturen. Ja.